Goedendag, wie ben je en wat ga je voor ons zingen? Goedendag, mijn naam is Egbert Schenker en ik wou graag de poëtische verantwoorde compositie doen van de heer opa Drox. Genaamd Uw moeder is een krakhoer. Je moeder is een krekhoer! Je moeder is een krekhoer! 20 eurocent. Nou, dan doet ze wel even slobber slobber. Doe Doe wow, fantastisch gezongen man. Ik word er echt romantisch van. Uh, heb je misschien uh, haar niet? Goeiedag, Wie ben je en wat ga je voor ons zingen? Hallo, ik ben DJ Noiser. Ik wou graag een liedje voor dragen van Cor Hakker. Een koffer moet ik gooien. Een koffer, een koffer, een koffer moet ik Een koffer, een koffer, een koffer. Oei, oei, oei. Die We mogen gezegend zijn met zo'n talent als jij. Echt, zonder dolle. Goeiedag, wie ben jij? Eh, uh, ik ben de tafkat. En waarom de FONK heb je een anuspak aan? Nou, uh, dat leek me wel toepasselijk. Want uh, ik ga een liedje doen van uh, Rectos Magma. Ja! een Ja! in je stem. Ja! je stem. Dankjewel. Ik raad je aan om bij een gospelkoor te gaan. Goeiedag. Wie ben je en wat ga je voor ons zingen? Hallo, ik ben Hitsig Henry. En ik doe het al onbekende een beetje liefde. Het is echt ongelofelijk dat jij nog geen grote naam bent. Echt waar. Goeiedag, wie ben je en wat ga je voor ons zingen? Klikje. En ik doe mijn eigen compensatie. Let me brokjes! Zo, even lekker mijn stem opwarmen. Wat een super stembereik, man. Wow. Goeiedag. Wie ben je en wat ga je voor ons zingen? Hallo. Mijn naam is Poeke Luka, en ik snap er niks meer van. Maar ik ga een liedje zingen, wat jullie allemaal wel kennen. Vista. Van. Ik snies naar nou, snap echt niet dat platenmaatschappijen niet om jou vechten.